En welkom bij een gloednieuwe video. In deze video heb ik weer een verhaaltje voor jullie. Het is een zelfgeschreven verhaaltje. Dus het gaat over de liefde. En ik vond het gewoon heel leuk toen ik het opschreef. Ik had inspiratie en ik dacht, hé, hey, waarom ook niet, weet je. Ik heb 2,5 of anderhalve bladzijde, bijna twee bladzijden, volgeschreven. Ja, laten we gaan kijken hoe ver we komen. Um, ik heb er geen titel aan gegeven en ik heb dus ook geen samenvatting voor jullie. Dus het is een iets ander verhaaltje dat jullie gewend zijn van me. Vroeger, toen ik klein was, was ik altijd op iedereen verliefd. Pieter, meesters, BN'ers, agenten, het maakte me niet uit. Het interesseerde me allemaal niet. Of ik kende of niet. Van tijd tot tijd was ik stapel verliefd op je. En ik was intens verliefd. Toen ik eenmaal wist wat verliefdheid betekende, werd ik het ook gewoon echt serieus niet meer. Of bijna niet. Op de middelbare school, werd ik alleen maar twee keer verliefd. En op het ROC nog maar één keer. Wel de meest lange verliefdheid in mijn hele leven gehad. Acht hele jaren was ik in ban van een verliefde man. Met werken had ik leuke collega's gezien. Maar verliefd werd ik eigenlijk nooit echt. Sommige collega's dachten dat het wel zo was. En dan liet ik ze maar. Maar spijtig, vertel ik nu openbaar, nee. Het waren de dingen die ze hadden, of die ze deden, die mij die de dag dromen. De ene collega had prachtige ogen, wat mij deed denken aan mijn eigen man. De ander was het, de ondeugende lach, die mij laat fantaseren over mijn eigen vent. Over wat mijn eigen vent wel niet deed om me aan het lachen te krijgen. Niks is zo fijn dan verliefd zijn. Behalve die pijn, die wil niemand ervaren. En dat is echt alles behalve fijn. Maar op z'n zacht gezegd hoort dit er nu eenmaal wel bij. Gelukkig gaat het om de kleinste dingen. Want iedereen volgt uiteindelijk de grote lijnen vanzelf wel. Je zoekt een maatje voor de rest van je leven of voor een langere tijd. Alles blijft dan spannend die eerste keer. Het ontmoeten, het zoenen... Het vrije. Je weet nooit waar je aan begint. Je gevoelens vertellen dat ze pas met je zijn begonnen. En dat nadat je hen leert kennen, ze pas echt over de kop springen. Je wilt haar naar een tijd goed beschermen voor alles dat voor haar fataal kan zijn. Je wilt dat zij de moeder van je kinderen zal zijn. Je weet dat het bestaat. Maar toch even homa. Je wilt haar met niemand delen. Ze mogen het wel altijd een poging wagen. Toch moet je haar altijd met jou en haar familie delen. Je doet alles om even wat langer bij elkaar te zijn en te blijven. Je bent bereid om met haar toekomst te bouwen alles te geven en zelfs met haar te willen trouwen samenwonen is alleen wel de eerste stap om haar voor jezelf te krijgen familie mag dan altijd langskomen aan het einde van de dag ben jij wel gelukkig alleen met haar je wilt de regie niet graag uit handen geven toch zal het zo gaan the end <lacht> het is een korte storytime. i know jongens ik ben nog bezig met een andere die staat op mijn laptop uh, maar die is bezig met de video die vorige week zeg je dat goed ja vorige week online moest komen het gaat over bullying of over pesten dan wil ik nog even Één ding over zeggen heb geen medelijden met me ik heb in die video heb ik genoeg gezegd over mijn onzekerheden en over dat pesten een heel groot deel is van onzeker zijn maar alsjeblieft jongens heb geen medelijden met mij ik heb geleerd ik heb geleerd op mijn eigen manier dat sommige mensen in dit leven sommige mensen jou gewoon niet waard zijn en dat je ze net zo makkelijk los kan laten en ik ben blij dat ik sommige mensen heb ontmoet, want daar heb ik hele wijze lessen uitgeleerd. En ik ben blij dat ik sommige mensen heb kunnen loslaten. Want nu zie ik pas wat ik wel heb en zij niet hebben. Ik heb namelijk bepaalde fouten gemaakt die zij niet hebben gemaakt. En zij hebben weer bepaalde fouten gemaakt die ik nog moet maken. En daar, ja, daar leer je van elkaar. En ik ben blij... Met het leven dat ik heb geleid. En hoe ik het leid. En ik zal het zo weer doen. Ik zal alles, letterlijk alles weer doen. Als ik er maar op dezelfde punt terecht kom. Als dat ik nu ben gekomen. Want daardoor durf ik wel gewoon te zeggen. Ik ben wie ik ben. En ik ga mezelf niet veranderen. Omdat Jan en alle man mij zitten pesten. Ik ga niet de bully uithangen. Ik ga nooit iemand kapot maken. Maar dat, dat wilde ik nog even zeggen over de video van vorige week. Hele rare video. Maar oké. Okay. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe nog even een blauw duimpje omhoog.